Dit is een dynamische tijd waarin veel dingen veranderen. We worstelen met onze financiële sector, met de zorgsector. Uh, uh, we hebben vragen over Europa en uh, we zien ook een steeds verder toenemende complexiteit. Uh, we hebben social media, waardoor je met één druk op de knop uh, jouw boodschap naar de wereld brengt, maar tegelijkertijd heb je ook die boodschap op schoot. Dat levert uh, uh, zorg en stress op en dat levert ook een nieuwe complexiteit op. Die complexiteit die moeten we uh, nieuwe antwoorden op vinden en daar hebben we een nieuwe creatieve intelligentie voor nodig. Uh, ik ontwikkel een proces waarin je uh, creativiteit leert ervaren en uh, met name ook een bewustzijn op die creativiteit ontwikkelt. En daarmee uh, werken we toe naar een nieuwe creatieve intelligentie uh, met de daarbij behorende vaardigheden en uh, uh, het bijbehorende gedrag. En mijn vraag is, is het interessant voor jouw organisatie om die creatieve intelligentie te ontwikkelen?